Hallo, In ons festivalproject was stap 1, het maken van een uitnodiging op een affiche eigenlijk voor het festival. Dus als je ging kijken bij het derde jaar festival, stapje 1 is de uitnodiging en die zie je nu op het scherm. Dus ik heb gewoon Google tekeningen gebruikt om een tekeningetje maken, een posterontwerp te maken en dat gaan we online plaatsen. Nu, in dit schermpje ben ik een leerling. Hier zie je dat ik die pagina nog niet gemaakt heb. Maar ik heb ook nog geen poster, dus ik kan heel snel een poster ontwerpen. Daarvoor ga ik snel naar Google Drive... Ik gebruik daar Google tekeningen voor, maar je kan natuurlijk ook Canva of een andere tool gebruiken. Dus ik ga in de juiste plaats staan. Bij Informatica ga ik een mapje maken. Een nieuwe map. Een festival. Voilà. En daarin ga ik alles maken. Zo. En in festival ga ik opnieuw drukken, meer een Google tekening maken en delen. En dan kunnen we een tekeningetje maken. Ik wil een posterontwerp dat ik kan op een, uh, op een raam plakken. Dus ik wil een small of een portrait posterontwerp. Zo werkt iets. Het dus is een beetje te smal. Ik ga er maar heel weinig tijd in steken, want hier gaat het natuurlijk niet om. Um, ik heb een achtergrond nodig, dus ik doe invoegen, afbeelding, zoeken op het internet. Ik geef gewoon het festival in. Ik zal wel een aantal foto's vinden. Die zijn uiteraard niet rechtenvrij, maar, uh, maar je kan die natuurlijk wel gaan gebruiken hè, uh, voor de opdracht. Kies ergens een affiche, maakt niet uit welke. Je drukt invoegen deze past natuurlijk niet helemaal. Hè. Dus als ik die ga uitrekken, dan begrijpen jullie ook. Oei, ik heb de verhouding. Ik zou ze wat smaller kunnen maken. Voilà, ik ga die ook wat transparant maken. Ik ga deze zo ver mogelijk uh, centreren op de pagina. Zo, en centreren op de pagina ook. Voilà, ik ga die wel transparant maken. Dus bij de aanpassingen, zo transparanter plaatsen. Voilà. Dan heb ik eigenlijk een affiche staan. Je zou het ook kunnen bijsnijden hè, om het nu mooi te maken. Dus hier heb je zo knopjes om die post er wat bij te snijden. Zo. Dan ga ik die in de breedte van mijn pagina maken. Voilà. Dan heb ik een achtergrondje. Ik moet er nog een titel op. De titel gaat zijn. Ik ga die in WordArt zetten. En ik zal het eventjes dezelfde noemen als wat ik al had: Lyceum, oei, Lyceum Launch, zou ik ervan willen maken. Dus Lyceum Shift Enter Launch. Voilà. Maar je maakt er natuurlijk van wat je zelf wil. Hè. Ik ga het eventjes in het midden van boven zetten. Kies een mooi lettertype dat jij leuk vindt. Kies wat schaduweffect als je dat mooi vindt. Reflectie als je dat leuk vindt. Uh, zet er een datum op. Dus ik ga er nog een vorm op zetten. Zo, ik zet er een vorm op. En als datum ga je kiezen uh, 1 oh, juni 2021. Ik zeg ze maar ergens iets. Centreren en zo. Zo geen lijntje er rond zetten. Uh, lijntje hier transparant zetten, een kleurtje kiezen. Dat lukt allemaal wel, hè? een lettertype aanpassen. Uh, kies iets wat je leuk vindt, natuurlijk. Hè. Hoeft er niet al te veel tijd in te steken, want het gaat uiteindelijk niet hier om dit stukje. Het gaat om. Hè om de rest van het project. Stel je, je affiche af is. Dan ga je die moeten exporteren, want je wilt die affiche plaatsen op je website. Dus je kiest hier bij Google, je geeft eerst misschien een naam, Festival Affiche. Dus ik kies bestand, ik kies downloaden. En als je geen kwaliteitsverlies wil, dan kies je PNG. Wil je toegeven en kwaliteit een, een kleiner formaat hebben, dan kies je JPEG. Ik kies PNG. Die gaat eventjes gedownload worden. Voila, hier is die affiche.png. Uh, wat ik wel best een keer kan doen, ik zal die even weergeven in mijn map. Ik ga die in mijn Google Drive zetten. Hier, hierbij ga ik die plaatsen. Hè. Dus dat maakt het voor mij gemakkelijker. Voila, die festivalaffiche. ga Ik er nu bij zetten. Dus ik, dit is het ontwerp van die affiche. En dit is het fotootje. Als ik dit al dubbelklik, ga je zien. Voila, ik heb een fotootje gemaakt. Dit ga ik op mijn website zetten. Dus mijn website staat er. Ik heb nog geen pagina over het festival. Dus ik ga eerst een pagina toevoegen. De plus drukken. Ik noem die festival. Voilà. Dan heb ik die al staan. In die pagina festival wil ik een subpagina maken. En die zal heten uh, uitnodding. En daar komt eigenlijk de affiche in te staan. Hè? Je mag die hoofding weg doen als je, als je dat niet meer wil hebben. Hè? En hier gaat die komen. Maar dat moet een subpagina zijn van festival. Dus je pakt dat vast. Je sleept dat in festival. En je hebt daar een submenu van gemaakt. Dus hier komt die. Ik doe invoegen. Ik doe afbeelding, ik kan uploaden of selecteren doen, hè. maar in dit geval ga ik die eventjes gewoon uploaden. Dat is die van vandaag. Voilà, daar staat mijn affiche. Ik ga die nog mooi in het midden zetten, ik maak die wat groter. Voilà, eventjes kijken of die terug in het midden staat. Voilà, daar staat die. Um wat je misschien best ook kan doen, is diezelfde affiche ook plaatsen in festival. Moest iemand echt op het knopje festival drukken, dat hij dan ook rechtstreeks op dat affiche uitkomt. Dus ik ga de afbeelding toevoegen, uploaden. Zal die daar wat groter plaatsen. Hè? Dan, ga je dat, uh, dan gaat hij wat pagina vullender zijn. Hè? Zo. Wat je niet moet vergeten, is hier op dit knopje te drukken. Zo, voilà. Dan gaat hij die foto weer helemaal vullen maakt er altijd wat eh, properder, wat verzorgder. Zit dat mooi in het midden? Ja, dat zit in het midden. Voilà, en ik heb mijn affiche gemaakt. Niet vergeten natuurlijk, als je iets doet aan je website, kies je op publiceren. Hij gaat zeggen, dat was er vroeger. Die pagina was er nog niet. En dit is er nu. Twee pagina's in dit geval. Hè. Je drukt op publiceren, je wacht heel eventjes. En je kan via het knopje weergeven gaan kijken of die pagina's online staan. En je ziet het, in het festival heb je nu ook de uitnodiging staan. Oei, daar zit een, een foutje in de naam. Dus dan moeten we eens gaan kijken wat dat hier misgegaan is. Dus bij uitnodiging, die is niet te vinden, zegt hij. Dan moeten we gaan kijken wat dat daar mis is. Dat is natuurlijk vervelend. Even terug in het midden zetten. Publiceren. Uitnodiging is geüpdate. We gaan even kijken waarom dat dan niet zou werken. Voilà, is gepubliceerd. Kunnen we terug weergeven. En eens even kijken. Voilà, daar is de uitnodiging en daar is het festival. Bij festival heb ik hem in het groot gezet. Bij uitnodiging heb ik hem wat kleiner gezet. Omdat ik hieronder een knopje ga toevoegen om in te schrijven. Hè. Dus voor de mensen die dat al gezien hebben, hier bij mij, derde jaar, festival, uitnodiging. Die gaan... Oei, nee, ik heb het op de hoofdpagina gezet. Hier zo. Hier heb ik een knopje gemaakt. Dat gaan we ook moeten doen. Dus dat was stap 1. Een affiche maken en die op je website zetten. Veel succes!